Mijn naam is Tom en heet u welkom bij tomzorg.nl Ik wil u graag wat vertellen over onze lichtgewicht rolstoel Jacqueline. Bent u op zoek naar een zeer lichtgewicht rolstoel, tegen een zeer scherpe prijs, automatisch een matig goed zitcomfort en veel verstelmogelijkheden, dan is de Jacqueline de beste tomzorgkeuze. Jacqueline is een zelfbewegende rolstoel, dat betekent met grote ringen, zodat u makkelijk zelf de rolstoel kunt rijden. Massieve banden. Van zacht rubber kunnen nooit lek gereden worden. Op klapbare armsteunen. perfect om iemand meer steun en hulp te geven bij het in- en uitstappen van de stoel. Zeer goede remmen. Belangrijk dat de stoel goed blijft staan als u in en uitstapt. Beensteunen eenvoudig weg te draaien en ook weg te nemen. Het voetsteunen en de hielband verstelbaar zodat uw voeten nooit van de voetsteun kunnen grijpen. De beensteunen zijn ook in lengte, zijn, zijn die verstelbaar, dus ook voor mensen met langere benen altijd een perfect zitcomfort. De rolstoel is zeer eenvoudig op te vouwen. In middel van twee hengsels op te tillen, vouwt de rolstoel zichzelf op. En kunnen ook de steunen verwijderd worden. En heeft u een zeer compacte rolstoel. Heel licht van gewicht. Nog geen 13 kilo zonder beensteun. En als laatste optie nog de mogelijkheid om van de rolstoel af te nemen, zodat die nog kleiner is voor het transport. Eenvoudig weer uit te klappen. Eenvoudig de beensteunen weer aan te brengen. En de rolstoel is weer klaar voor gebruik. Dus zoekt u een zeer scherp geprijsde, lichtgewicht rolstoel, met vele verstelmogelijkheden en een hoog zitcomfort, dan is de Jacqueline de beste Tom kunst. We wensen u als u overgaat op het van deze rolstoel, heel veel plezier met de Jacqueline.